Yo, wat is Kijk eens van de video's. kijken deze nieuwe video. Ik ben Andres. En ik heb een aantal dagen geleden een livestream gedaan. En dat was op mijn verjaardag, 4 uur lang. En ik heb te Join daarbij. En ja, we hebben een beetje gered, een beetje gek gedaan. Ik dacht van, weet je, ik kan het misschien gebruiken voor een video. Dus laat zeker even die like achterboys 30 likes super awesome zijn. Zeker check mijn livestreams, mijn tweede kanaal. En join mijn Discord. En abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Eh, want we zitten bijna 2009 abonnees. En eh, yo, tot de volgende keer. Doei! Maar oké, okay, wat ook niet oh, vriendelijk nee, is, is fucking bad, bad was. <laughs> Nee, ik ben nee, dood. Nee, de stream. Megabots. Megabots. Oh, ze ja. winnen ook nog. Ja. Kom, kom maar. Iedereen die erop staan, iedereen gewoon. <laughs> Dat vind ik eigenlijk Wat? wel cool. He, he, hij doet cool, ze zijn. nog een speedbot. Wat? Ik word Hypixel afgegooid, hallo. Um, scam, scam, Michael, scam. Ja, als ik kan connecten, want hij doet het niet echt. Oh, nu wel. Ik ben dood. Ja, nee. No nee. <laughs> er gaat weer 2 TNT. <laughs> <laughs> <laughs> Je hebt gewoon op elk woord dat een scheldwoord is, gewoon. Oh, dit je je is niet legit! Dit is niet legit! Oké, okay, ja, nu begint het echt wild te worden. Ik heb Dimes of Light drop. Ja, Hoezo ja. ben ik een slechte YouTuber? Je liegt tegen je fans, mag niet! Oh, ik heb Wilton, oh. jij, bent, jij bent degene die zegt van. Jongens, kom nu lekker allemaal spelen op Phoenix PvP. Super toffe server. Dan lig je toch ook tegen je kijkers? Ja, dat klopt. Goeie! Het is niet leuk, hè? Hoe vaak accepteer ik dit? Het is een kut server. Het is gewoon echt een kut server. Ik Deze heb... homo's die hebben overal glas omdat ding gaat pleurt. Neeeeeee! Hoezo zijn dit homo's? Wat je dit homo's? Hekkie, je hebt. Je hebt sh sharpness. Mensen, de eerste die nu nog likes zodat er 20 likes gehaald zijn, die krijgt een nude van iemand van Team Groen. Wat. Weet je wat trouwens grappig is? Ja hoor. Om contact te hebben met een porno-ster via. dit <laughs> <het>, via Insta. <laughs> wat? <coughs> sorry. Cancer. <coughs> nee, maar dat is echt lach hoor. Geloof me. Wat? Cancer? Nee, dat is niet lach, bro. Nee, contact <laughs> hebben met de fucking... <laughs> oh my god. <laughs> Waarom zou je contact met haar even op haar willen? Yo, hoezo niet? Ben je dom ofzo? zo? Ja, Geniaal. je je zult eigenlijk gratis sporen noemen. te zeggen. Je kan haar letterlijk geld geven en dan gaat ze kussen een filmpje voor je maken. <laughs> <laughs> zo. Dat heb ik allemaal uitgezocht, natuurlijk. Nice. Ga je ook gebruik van maken, bro. Je hebt zo in de avond even zo alles opgezocht, over het. Nee, het stond gewoon onder een foto. <laughs> <laughs> Oef. Oef. Vloedje! Beweeg niet. Hij heeft je knockback, jongen. Wat de fuck is dit? Easy boy! Wat een you boy! Wat een vuil you lekker, suck apenballen. <laughs> Apen. Ja, inderdaad. Ben ik het mee eens. <laughs> Goeie ben zie, ik man. Een, Holy oh, shit. Oh mij aan. Oh, heel vloedje. <laughs> <Goeie> <laughs> je Ik nog een air tussen. Ja. Weet... Oh! Oh! Easy boy! You! SUC dubbel apelballen! Uh, Hier is gewoon kan ik even mee! Je Jij hebt echt een ja, streamlijke beperking. Dan word je. Heb jij een vibrator aan jouw keel of zo? Ga ja, maar. Wow. Ging uh. oh, je nou streamen op school? Ja, ik had gestreamd op school, ja. Ieel, jij speelt straight, Iol. Oh my god! Nee! Hij is invis! Doetje bij dood. Ja. Het is de hacker. Damn hacker. Uh oh. Hi. Mm -hmm. Hij komt invis. Hij komt invis. Ja. Ja. Wat? Ja. Hij... ja, hacker wilde dit. Deze guy is legit. Maar ja. dit is gewoon wa legit. Wat? Jongen, dus hebben tot nu toe elke bedwars game die we <laughs> hebben <laughs> gehad, hebben we gewoon te verloren tegen een hacker. So. You have received a warning for being rude and inappropriate. Hoezo dat dan? Joh, uh, ik report hackers. <laughs> ik report hackers en dan krijg ik een mute! Uh, warning. What? Lekker voor je. Uh, stem. <laughs> Slash report. Uh, Hakkenbillet. Um, Oké, okay, wie hebben wie, we wie report Oh, Echt high pixel, ga maar lul zuigen. Oh. Uh, oh, okay. Ah ja, fijn! I want to see some movement. I'm not seeing enough movement. Oh my God. This is not that big.